Dag Chris, we kunnen er niet omheen. Het coronavirus is aan een opmars bezig en in de meeste Europese landen hebben de overheden opnieuw strengere maatregelen genomen. Laten we dus nog maar eens kijken naar de impact van COVID-19 op de economie en op de beurs. Die pandemie die is nu meer dan zeven maanden aan de gang. Zien we op de beurs al duidelijke verliezers en winnaars van de crisis? Ja, inderdaad. We zien duidelijk dat de bedrijven die zich zeer sterk houden in deze materie natuurlijk zijn degenen die profiteren van de huidige lockdown, of de nieuwe lockdown, zoals we die nu zien. En dat blijft natuurlijk inderdaad. De bedrijven die met technologie bezig zijn, mensen werken van thuis uit, hebben veel meer technologie en software nodig. Dus deze bedrijven hebben eigenlijk enorm geprofiteerd van inderdaad COVID-19. Aan de andere zijde natuurlijk zien we ook dat een implosie van de olieprijzen heeft gezorgd dat heel de energiewereld natuurlijk op zijn kop staat. En daar zitten we met rendementen van min 40 tot min 50 procent. Wat natuurlijk wel een groot verschil is met de financiële markt in het algemeen, die misschien deels gedopeerd zijn natuurlijk door de vele liquiditeiten, maar toch wel een heel andere performance inderdaad. Aan de andere kant zie je bijvoorbeeld ook uh, consumentengoederen die het zeer goed hebben gedaan en blijven het ook goed doen natuurlijk in deze crisistijden. In de Verenigde Staten werd heel veel verwacht van een nieuw stimuluspakket vanuit de overheid, maar een beetje verrassend toch heeft de Amerikaanse president Trump een beslissing daarover uitgesteld tot na de presidentsverkiezingen van begin november. Hoe heeft de belegger daarop gereageerd eigenlijk? Ja, meneer Trump natuurlijk is iemand die heel goed weet wanneer hij wat moet communiceren. En door dit voorbij de verkiezingen te tillen, heeft hij natuurlijk eventueel een wortel voor de kiezer voor zich van kijk, als je mij herverkiest, dan inderdaad komt die stimulus er zeker aan. Nu, er zal ook geen alternatief zijn, ook wordt het een andere kandidaat natuurlijk om dit te gaan doen. De beurzen natuurlijk hebben daar een beetje voorsprong op genomen inderdaad. We zagen een zeer sterke performance voor deze aankondiging. Sindsdien zien we wat ter plaatse trappelen, zelfs wat zware winstnemingen. We zien ook dat er een beetje lucht uit de technologie is gehaald onder Ertussen. Dus dat zijn wel reacties die kunnen tellen, maar ik verwacht wel natuurlijk dat zodra die stimulus er weer is, dat we weer natuurlijk naar een ander elan zullen gaan. Intussen zien we ook de overnamemarkt toch weer een beetje opleven. Zo was er het nieuws van het persbureau Bloomberg dat er interesse is voor een overname van de Nederlandse telecomgroep KPN. Wat is daar aan de hand? Ja, KPN is een groep natuurlijk de marktleider in Nederland, die al reeds enkele malen benaderd is. Vorig jaar door een Canadees pensioenfonds, in 2013 door Carlos Slim van de marktleider in Mexico. Wat we nu zien inderdaad is dat het fonds EQT uit Scandinavië interesse heeft getoond in KPN. En natuurlijk ja, heeft de koers hierop positief gereageerd tot hiertoe. Dat fonds, wat is dat voor een fonds? Wie zit daarachter? Ja, dat is een fonds van de rijkste familie uit Zweden, de familie Wallenberg. Die reeds zijn tentakels in allerlei sectoren heeft, maar ook in telecom. En heeft inderdaad ook een activiteit in Nederland, reeds indirect. Waarschijnlijk inderdaad zorgen hier synergieën voor in de toekomst. Wat een van de redenen is waarom ze natuurlijk in KPN zijn geïnteresseerd. Zo'n overname is niet voor morgen, ook al omdat de Nederlandse overheid daar haar zeg moet over doen, hè? Ja, niet alleen de Nederlandse overheid, maar ook inderdaad, er is een stichting uh, stichting preferente aandelen B noemt het, een vehikel wat we klassiek in Nederland zien bij zulke bedrijven die natuurlijk kern zijn voor een land aan zich. Dat is Telecom, dat gaat over cruciale infrastructuur. Dus er wordt eigenlijk een dubbele verdedigingswal gebouwd rond zulke bedrijven. Enerzijds dus via een stichting die dan aandelen kan uitgeven als er een uh, vreemde overname zou gebeuren, een vijandige overname. En ten tweede inderdaad, ook de regering moet zijn zegje doen bij zo'n cruciaal bedrijf, dus inderdaad een overname is nog niet voor morgen. Het feit dat er nu interesse is van investeerders in een toch vrij klassieke Nederlandse telecomoperator, kunnen we daar iets uit afleiden voor telecomoperatoren bij ons? Ja, ik denk het wel. Als we kijken naar Europa is het natuurlijk nog een zeer versnipperde markt in vergelijking met de Verenigde Staten. En Europese bedrijven in telecom hebben natuurlijk afgezien van de zware regelgeving. Roaming is bijvoorbeeld afgeschaft, dat heeft gewogen op hun marges. Aan de andere kant zijn ze verplicht om nieuwe investeringen te doen. Het 5G-netwerk komt eraan en noem maar op, met natuurlijk gevolgen voor de cashgeneratie van deze bedrijven, als ook natuurlijk ook de beurskoersen. En hoe heeft de beurskoers van KPN eigenlijk gereageerd op dit nieuws? Ja, ik denk de eerste dag natuurlijk een zeer sterke performance, plus 10% ongeveer. Nadien een beetje afgezwakt, maar nu zien we toch inderdaad ook weer dat de koers verder aan het stijgen is. Een beetje ook samen met de hele sector, want zoals ik daarnet zei, het is een sector die een beetje verhuisd was bij de investeerder, veel druk op de cashflows. Dus ik denk misschien inderdaad dat dit nieuws wel misschien een bodem heeft gelegd onder de sector en dat we misschien meer consolidatie kunnen gaan zien. Chris Kippers, bedankt voor de toelichting. Graag gedaan.